Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je laten zien hoe je een online les kan inplannen. Ik heb het in een eerdere video al laten zien via de Teams omgeving. Wanneer je daar naar de agenda toe gaat, dan kan je een nieuwe vergadering aanmaken. Dan voer je hierboven de titel in en dan kan je vervolgens studenten uitnodigen door hierbij vereiste deelnemers namen in te voeren of een klassencode aan te geven. Je kan ook een heel kanaal uitnodigen. Uh, dit kan fijn zijn wanneer je bijvoorbeeld kanalen hebt aangemaakt per vak. Het kan ook vervelend zijn. Het kan namelijk vervelend zijn voor wanneer alle docenten ook betrokken zijn bij al die kanalen. En je collega's dus allemaal notificaties krijgen over de lessen die zijn ingepland en die elk moment kunnen beginnen. Daarom kan je er ook voor kiezen om het op een andere manier te doen. En dat is juist niet via Teams, maar via Outlook. Wanneer ik dus naar mijn mail toe ga, kan ik de agenda openen en dan kan ik vervolgens bovenin kiezen voor het plannen van een vergadering dan zie je hierboven al staan dat je kan aangeven dat het een Teams vergadering is en dan kan je bij aan kan je kiezen voor een klas en dan wordt die klas wordt uitgenodigd voor jouw online les. Op deze manier gaat het dus via Outlook en niet per se via Teams en ontvang je collega's dus niet al die notificaties. Het is dan ook misschien handig om het terugkeerpatroon aan te zetten op die manier hoef je niet elke keer weer opnieuw de online les te plannen, maar staat het meteen voor een hele periode ingepland. Tot zover deze video, tot de volgende video!